Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We krijgen allemaal de ruimte om te groeien om onze relatie met God te kunnen verbeteren. Maar ik raakte vroeger erg ontmoedigd over de weg die ik nog had af te leggen. Het leek wel alsof ik dagelijks daaraan werd herinnerd, soms zelfs elk uur. Ik had voortdurend een gevoel van falen, een gevoel dat ik niet degene was die ik zou moeten zijn. Ik deed niet genoeg en moest nog harder mijn best doen. En hoe harder ik ook probeerde mijn best te doen, ik faalde alleen opnieuw. Nu heb ik een nieuwe houding aangenomen. Ik ben nog niet waar ik moet zijn, maar ik ben God dankbaar dat ik niet meer ben waar ik ooit was. Ik ben oké okay en ik ben onderweg. Ik weet met heel mijn hart dat God niet boos op mij is, ook al maak ik fouten. Hij is blij dat ik blijf doorgaan en op het pad blijf die Hij voor mij heeft bereid. Als jij en ik gewoon blijven doorgaan en doorgaan, verblijdt God zich over onze vooruitgang. Hij heeft beloofd het pad voor ons te verlichten. Misschien kennen we de weg niet en struikelen we af en toe... Maar God is trouw. Hij ziet jouw vooruitgang. Hij is trots op jou en hij gaat je helpen om op het juiste pad te blijven. Als je wilt, bid dan met mij mee. Heere God, ik wil niet ontmoedigd zijn over waar ik nu ben. U heeft mij al zo ver gebracht en ik weet dat U continu mijn pad zal verlichten. Amen.